Wat is langdurige corona? Als je besmet raakt met het coronavirus, kan het na een tijdje weer over zijn. Het kan ook zijn dat je nog lang klachten houdt. Dit noemen we langdurige corona. Sommige mensen zijn nu al maanden ziek van corona, anderen zelfs anderhalf jaar. Waar hebben mensen last van? Klachten lopen flink uiteen. Deze komen het meest voor. Uitputting je gevloerd voelen na inspanning, cognitieve dysfunctie. Dat is als je tijdelijk verward bent, je niet kunt concentreren of je je dingen niet meer kunt herinneren. Maar mensen hebben bijvoorbeeld ook last van hartkloppingen, niet meer kunnen ruiken, hoofdpijn, kortademigheid, problemen met de spijsvertering en nog heel wat andere klachten. Langdurige corona heeft behoorlijk impact op je leven. Veel mensen kunnen minder alledaags werk doen, anderen zelfs helemaal niet meer. Hoeveel mensen hebben langdurige corona? Dat weten we nog niet zeker. Maar recent onderzoek toont dat van alle mensen die besmet raakten, ruim 13 na 12 weken nog steeds last heeft. Dat is meer dan 1 op de 10. In Nederland hebben al meer dan 1,8 miljoen mensen positief getest. Als we daar ruim 13% van nemen, dan zouden het om zeker 250.000 gevallen van langdurige corona in Nederland gaan. Dat is meer dan een kwart miljoen. Dat is meer dan alle inwoners van Alkmaar, Leeuwarden en Middelburg bij elkaar. Allemaal mensen wier dagelijks leven beperkt wordt door langdurige corona. Allemaal als gevolg van besmetting met het coronavirus. Hoe meer coronavirusbesmettingen, hoe meer langdurige corona. Laat het aantal gevallen van langdurige corona niet verder oplopen. Iedere besmetting is er één te veel. Nederland corona-vrij.